Magnesium NSP voor iedereen. Magnesium kan een goed bewijs zijn van een simpele waarheid. Nuttige stoffen kunnen worden verkregen in de vorm van voedingssupplementen. Biologisch actieve additieven handig, betrouwbaar, eenvoudig en winstgevend. En het is echt heel nuttig voor preventie. Hoeveel magnesium zit er in pure chocolade? In 1 ounce een vierkant van chocolade, 76 milligram. Dit is 15% van de dagelijkse behoefte. In 100 gram chocolade 228 milligram, 54% van de dagelijkse behoefte. In 200 calorieën chocolade slechts 65 milligram, 18% van de dagelijkse behoefte. Chocolade is een geweldige bron van magnesium. Verrukkelijk. Helpen bij het verlichten van stress. Kalorisch, voedzaam. Bevat echt stoffen die stress verminderen bevat vet, suiker en veel calorieën. Magnesium halen uit chocolade is natuurlijk fijn. Dit is een voldoende verklaring waarom veel mensen van chocolade houden. Vertel deze mensen alsjeblieft niets over spinazie. Spinazie is ook rijk aan magnesium. Maar de vervanging is duidelijk niet gelijkwaardig. Er zit 80 milligram magnesium in 100 gram spinazie en 757 milligram magnesium in 200 calorieën spinazie. Trouwens, 200 calorieën spinazie is bijna een kilogram. Het zou bijna een hele dag duren om bijna een kilo spinazie te eten. Mee eens, met chocolade gaat alles veel sneller. Chocolade vervangen door spinazie is dus duidelijk niet equivalent. Chocolade is een geweldige bron van magnesium. Er zijn mensen die van hun chocoladeverslaving af willen. Er zijn mensen die willen stoppen met hun overmatige consumptie van suiker en calorieën. Om dit te doen, moet u de reden voor de afhankelijkheid van chocolade begrijpen. Alles is eenvoudig. We hebben alleen magnesium nodig. Magnesium kan in zuivere vorm worden verkregen. Magnesium NSP, geen calorieën, geen suiker en geen vet. Magnesium-NSP bevat magnesium en zeer nuttige stoffen. Wat zijn de voordelen van magnesium? Het moet gewoon in de voeding zitten. Elke dag. In voldoende hoeveelheid. Dit gaat niet over medicijnen of behandeling. Dit gaat over voedsel en het vullen ervan met nuttige stoffen. Magnesium verhoogt de weerstand tegen stress. Het is een van de belangrijkste motoren van de stofwisseling. Helpt voedsel om te zetten in energie. Handhaaft normale bloedglucosewaarden. Neemt deel aan de controle van de bloeddruk. Voorkomt de vorming van hypertensie. Helpt bij de opname van vitamines. Magnesium wordt gebruikt om nieuwe eiwitten te maken. Het zijn de bouwstenen van botten, huid, inwendige organen en andere weefsels. Magnesium is vooral nodig door het lichaam bij verhoogde emotionele en mentale stress. Zo'n simpele actie. Neem een magnesiumcapsule bij een maaltijd. Als je in goede gezondheid aan magnesiumprophylaxe begint, zie je het verschil niet. Je bent gewoon vol kracht en levendigheid. Alles is zoals altijd in goede gezondheid. Je steunt het gewoon. Deze twee of drie magnesiumcapsules per dag zullen niets in je leven veranderen. Zo'n simpele actie. Neem een magnesiumcapsule bij een maaltijd. Als dit echter niet wordt gedaan, kan het leven echt veranderen. Wat zijn de tekenen van een magnesiumtekort? En nu over de ziekte. De energiereserves raken uitgeput. Zenuwen tot het uiterste: overmatige psycho-emotionele stress, ongerustheid, spasme, convulsies, cardiopalm, tintelingen in armen en benen, gevoelloosheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid. Hoofdpijn. Frequente stemmingswisselingen. Gebrek aan concentratie. Vergeetachtigheid. Prikkelbaarheid. Chronische vermoeidheid. Burn-out syndroom. Verhoogde bloeddruk. Het is moeilijk om je te concentreren op het werk. Kans 's nachts niet slapen. Dit is een klassieke reeks symptomen die geassocieerd kunnen worden met een magnesiumtekort. Magnesium is nodig voor de gezondheid van bloedvaten hart, zenuwstelsel, nieren, botweefsel en gewrichten. Magnesium is betrokken bij enkele honderden enzymatische reacties. Dit is een essentieel element. Magnesium NSP. Gewoon een rustig leven. Gewoon een goede gezondheid. Gewoon een rustige toestand. vreugde, uitbarsting van energie in de ochtend. gezonde volledige slaap, herstel van kracht. Belangrijk er zijn omstandigheden waarbij magnesium meer nodig is dan normaal. Indien gemeten in spinazie, heeft spinazie meer dan een kilogram nodig. Spinazie heeft ongeveer een emmer nodig. Stress, lichamelijke activiteit, diarree, bepaalde medicijnen, hyperthyreoïdie, diabetes. Dit zijn aandoeningen waarbij magnesium meer nodig is dan normaal. Het is onwaarschijnlijk dat mensen onder stress zich een emmer spinazie zullen herinneren. Het is zeer waarschijnlijk dat ze zich de magnesiumcapsule zullen herinneren. Er zijn veel meer situaties waarin het lichaam om meer magnesium vraagt. Of meer chocolade. Gevallen van toegenomen vraag naar spinatie, bijvoorbeeld onder stress, zijn mij persoonlijk onbekend. Magnesium NSP. Goed geabsorbeerd. Helpt magnesiumtekort aan te vullen. Het is een geweldige aanvulling op het dieet voor een modern persoon. Het resultaat van de toepassing van magnesium NSP. Het kind is begonnen aan zijn laatste schooljaar. Moeder begon magnesium NSP, vitamine C, supercomplex, lecithine, omega-3 te nemen. Ze kon maar één keer per dag drinken. Nogmaals, magnesium, omega-3, lecithine dronkens nachts samen met NSP Valeriaan. Het werd gemakkelijker voor moeder om al het schoolnieuws te zien. Het was moeilijk voor het kind om te studeren. Een jaar later naar de universiteit. Het is moeilijk voor moeder om alle problemen te accepteren die gepaard gaan met het onderwijsproces. De gewoonte om snoep te eten om te kalmeren is er al. Helaas is dit de weg naar obesitas en ziekte. Overmatige consumptie van suiker vermindert de immuunafweer. Niemand wil ziek worden. Maar de kou begon precies op het moment dat er stress was en er veel snoep was. De ophoping van overgewicht is ook niet bemoedigend. Dit is het risico op obesitas en diabetes. NSP-producten kwamen te hulp. We zijn begonnen met chlorofiel en magnesium. Moeder en kind dronken deze twee NSP-producten. Het kind zag dat de moeder rustiger werd. De slaap is goed, de stemming is goed in de ochtend, de tekenen van stress zijn afgenomen. We besloten de ontvangst van NSP-producten aan te vullen. Magnesium, vitamine C, supercomplex, omega-3 en lecithine werden het afgelopen jaar allemaal gedronken. En nu drinken ze samen. Het kind is al student aan de universiteit. Het maakte het leren echt gemakkelijker. Er is energie, er is kracht, er is een vertrouwensrelatie in het gezin. Nee, stress, paniek, nerveuze toestand, obesitas, diabetes, slapeloosheid. Dit gaat niet over de behandeling. Het gaat om tijdige preventie. Hoeveel mensen op de planeet krijgen niet genoeg magnesium binnen? Veel. Hoeveel gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen? Veel. Iedereen heeft NSP-producten nodig.